Vanaf dit jaar doe ik naast de turnen ook een universiteit. Dus op dit moment is dat echt mijn raising the bar-moment om het allebei zo goed mogelijk te laten lopen parallel aan elkaar. Ik je wat de doen, die doen we allemaal het juiste Op dit moment heb ik natuurlijk mijn school en dan mijn trainingen. En wat voor mij een hele goede dag is, is als ik. Uh, als ik het een beetje krap time in de ochtend, rustig ontbijt, dan aankomt bij de trein en dan precies op tijd ben dat ik aanloop en dat die trein is. Um, en eigenlijk dat alles gewoon perfect op elkaar aansluit. Ik vind dat dat mijn perfecte dag is. In de turnen is het natuurlijk, je hebt een element daar werk je heel lang naartoe en als het dan lukt dan heb je een heel team achter je staan die je aanmoedigt en, en ook blij is voor je. Een gevoel dat enigszins vergelijkbaar is, is als je heel lang toewerkt naar een examen, je maakt het examen heel goed en je krijgt inderdaad het cijfer dat je wilt. Ik denk dat elke turnen wel eens bang is. Uh, Turn is natuurlijk een best gevaarlijke sport. Je hebt blessures en iedereen heeft wel eens een ernstige blessures. Dus dat blijft wel in je achterhoofd zitten. Dus ja, ik ben wel eens bang. Vooral, uh, ja. Hoe ga je daarmee om? Hoe schakel je dat dan uit? Ja, wat ik altijd doe, wat ik heel fijn vind, is om het gewoon met mijn trainer of mijn teammates te delen van zo, ik vind het wel eng. En wat ik vaak doe is inderdaad denken aan het ergste wat er kan gebeuren en zorgen dat dat niet gebeurt. Dat helpt mij. Hoe leg je aan bijvoorbeeld vrienden van school uit wat je nou precies doet? Uh, het is moeilijk uit te leggen, omdat mensen vaak niet begrijpen hoe je zoveel passie voor zoiets kan hebben en er zoveel tijd in stopt. Um, maar toch, om me gewoon een duidelijke beschrijving te geven wat ik doe en misschien een keer een filmpje laten zien en uh, er gewoon veel over praten, dan, uh, dan kunnen ze het vaak wel uh, aardig begrijpen. Ja, hoe denk je dat uh, andere mensen in jou zien die jou niet goed kennen, hoe denk je dat je dan overkomt als mens en als potter? Ja, dat is een goede vraag. Waar ik achter ben gekomen is, uh, is dat je al snel als je toesporter bent, hebben vaak mensen het idee dat je een beetje arrogant bent of iets. En vooral in de zal. je bent best wel gefocust met wat je doet, dus dan kom je vaak een beetje afstandelijk over. Uh, ja de mensen die mij kennen die, uh, die weten wel hoe ik ben ja overal ben ik ergens anders in de gym ben ik heel erg druk bezig met mijn trainingen en uh, overleg veel met mijn teammaatjes en mijn trainingen op school ja dan moet je soms alleen studeren dus ik denk op elke plek ben je wel een beetje anders uh, Hoe ik echt ben, ja, ik denk een beetje zoals nu in dit interview deze man hè deze man deze man heeft echt de beste massalepster van de wereld man hoe ja? is dus eentje Ik heb een longboard en een uh, Tilburg hoodie. Uh, naast de turnen studeer ik aan Tilburg University, bedrijfseconomie. En daarbij vind ik het ook leuk om in mijn vrije tijd even wat te borden met mijn maatje Bart bijvoorbeeld. Hoi! Dit jaar moet ik mijn volle beest aannormalen met binnen het studieadvies. binnenstudieadvies. Uh, dus op dit moment is het wel heel hard werken en uh, ja, je tijd heel efficiënt indelen. Altijd uh, een vast ritme hebben zodat je het een beetje volhoudt en de hele dag door werken. Wat was dat? Dat is onze ding jongen.